Dankzij hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade, die ons fundament is. En in de hoop te mogen delen in zijn luister prijzen we ons gelukkig. De Bijbel staat vol met hoopvolle beloften voor jou en mij. We hebben toegang tot Gods aanwezigheid. Hij wil ons genezen van onze ziekten. Hij voorziet in al onze behoeften. Er is zoveel meer. Te veel om te tellen. Daarom is het zo triest als christenen Gods beloften mislopen door gebrek aan geloof. Hier is de vraag. Verwacht jij die beloften? Goede dingen gaan gebeuren wanneer je je regelmatig verheugt in de hoop om Gods gunst te ervaren. In Lucas 2, vers 52 staat dat Jezus verder opgroeide... Hij kwam steeds meer in de gunst bij God en de mensen. Jij en ik hebben toegang tot de gunst van God door het geloof. We kunnen in die gunst groeien en, net als Jezus, zijn beloften ervaren. Zelfs als je de dingen nu niet zo ervaart in je leven, kun je je verheugen en op God hopen in de wetenschap dat het zal gebeuren. Alle beloften in de Bijbel zijn voor ons. Dus verheug je nu in de hoop om Gods heerlijkheid te ervaren en Hij zal ongelooflijke dingen doen in je leven. Laten we samen bidden. Heere God, ik verwacht en verheug mij op de beloften die U voor mij heeft. Ik geloof dat alles wat U in Uw woord beloofd heeft, zal gebeuren.